Hoi, ik ben Balkje Kanaan en we zijn hierbij aangekomen bij video 8, de laatste video in deze korte serie. Um, hoe kun je ondernemen in een onzekere tijd? Ik heb je elke keer in ieder geval een tip gegeven voor je mentale decor en eentje voor je bedrijf. En uh, nou, dat houden we bij deze ook nog even zo. Um, de mentale tip, ja, wat ik eigenlijk ook altijd uh, bij mijn uh, cursisten uh, vertel is, uh, weet je, bij alles wat je doet, elk systeem dat je inzet in je bedrijf, daarvoor is het nodig dat je eerst je mindset goed hebt. En uh, ja, mindset, dat is iets uh, dat zit dus in je hoofd, dus dat zijn vooral je gedachten en uh, waarvan ik weet dat ook absoluut werkt, is dat je dus affirmaties kunt toepassen. Sommige mensen hebben nog nooit van het woord gehoord. Affirmeren is uh, ja, bij jezelf iets zo vaak herhalen dat je eigenlijk het zelf gaat geloven. Aantrekkingskracht in het universum werkt nu eenmaal zo. Anders zouden er helemaal geen helikopters zijn. Anders zouden er geen computers zijn. Anders zouden er geen telefoons zijn waarbij we tegenwoordig foto's kunnen maken videofilmpjes kunnen opnemen, zelfs kunnen live streamen. Uh, want als je me dat 20 jaar geleden had verteld, dan zou ik dat toch bijna helemaal niet geloofd hebben. Dat, livestreamen vanaf je telefoon, uh, terwijl we al wel mobiele telefoons hadden. En dat sms uh, al erin kwam, nee, nog geen sms, wij kregen nog een buzzer. Ik weet niet of je dat nog weet, maar uh, dan kreeg je dus een code doorgestuurd. Uh, dat was dus net nog eventjes de stap voor het sms gebeuren. En nu zijn we aan het chatten, aan het videobellen, aan het online zoomen. Dus uh, gedachtes die zijn er al geweest voordat ooit het product of de dienst is gaan uh, ontwikkelen en is ontstaan. Zonder die gedachten gebeurt er namelijk helemaal niks. Dus ook uh, bij jezelf kun je allerlei gedachtes al hebben bij dingen die ook al nog helemaal niet eens bestaan. Uh, dromen kun je dus uiteindelijk waarmaken. Het is misschien niet altijd dat je ze nu op dit moment kan waarmaken. Uh, affirmatie is dus ook iets waarbij je dus iets zegt tegen jezelf, waarbij je uiteindelijk uh, misschien wel zover komt dat het waarheid kan gaan worden, of dat het zo sterk is dat het op een dag waarheid is geworden, zonder dat je zelf eigenlijk al beseft dat dat zo is. Um, nou, het klinkt misschien hooggesproken voor sommige mensen, maar afwermeren is iets heel moois om te doen. En het is ook heel prettig voor je zelfvertrouwen en dus je onzekerheid aan de kant te zetten. Want bijvoorbeeld, als je van jezelf maar uh, vindt dat je geen goede ondernemer bent, ja, dan is dat een gedachte die jou belemmert. Dus voor jou zou het dan vanaf nu heel erg prettig zijn om te zeggen, ik ben een geweldige ondernemer. Ik ben een ondernemer die ontzettend veel geld mag verdienen. Ik ben een ondernemer die minstens 20.000 op de bank heeft staan aan het einde van dit jaar. Of misschien wil je wel 50.000 of 150.000 verdienen, wil je voor jezelf een goede ondernemer zijn. Dus op dat moment dat je dat dus bij jezelf gaat zeggen, ik ben zo'n goede ondernemer dat ik aan het einde van het jaar 150.000 euro op mijn bankrekening heb staan. En dat maar blijft herhalen, maar ook in gaat geloven, want dat is dus wel heel belangrijk bij een affirmatie. Uh, en daarbij is dan bijvoorbeeld ook uh, mediteren heel erg prettig om uh, dus ja, een training te krijgen met je mind. En uh, het kan zomaar zijn dat je helemaal niet gelooft uh, wat ik allemaal daarover te zeggen heb. Maar ook ik heb dit geleerd van, uh, nou ja, gurus zullen we maar zeggen. Mensen die daar al wel heel erg hard in geloven en die daar dus al jaren gebruik van maken. Zo wordt het bijvoorbeeld ingezet in The Miracle Morning. Uh, dat is een boek wat ik een, uh, vorig jaar, uh, meen ik, heb aangeschaft. En uh, vanaf toen ben ik iedere ochtend een uur lang allerlei verschillende dingen gaan doen. Om um, ja, in de Miracle Morning al een boost te krijgen voor de rest van de dag. Om meer focus en meer energie te krijgen. En dat soort zaken. En affirmeren is daar één stukje van. Ook bewegen, ook mediteren, ook schrijven, ook lezen, ook, even um, nadenken, nou <laughs> visualiseren. Uh, dus er zijn heel wat stappen daarin uh, te zetten. En, uh, nou ja, The Miracle Morning. De uh, film The Secret, ik weet dat die ooit op Netflix was. Ik weet niet of die dat nu nog is, maar in The Secret wordt heel erg uitgelegd hoe dat stukje ook werkt. En daar is affirmatie een heel belangrijk stuk in. Nou, tot zover deze tip. Ja, de bedrijfstip. Uh, wat ik je daarvoor wil bieden, is wel zes tips in deze video. Uh, want, uh, hoe kun je mensen nou gaan helpen? Dat kan bijvoorbeeld door ze een webinar te geven en ze daarna dus een online training, een korte training weliswaar hoor, maar te geven tegen een betaald bedrag. Uh, voor een webinar kun je bijvoorbeeld uh, materialen uh, of de software gebruiken van GoToWebinar of ClickWebinar. Maar hoe is het nou mogelijk dat zij ook zin hebben om dit te gaan kopen? Nou, ten eerste, wat je zou kunnen doen tijdens zo'n webinar is bijvoorbeeld um, het probleem oplossen waar zij tegenop aanlopen. Uh, zeker weten, hebben zij ook struggles, hebben zij ook worstelingen. En als jij weet wat die zijn, dan kun je heel gemakkelijk uh, jouw antwoorden uh, geven. Dus jouw kennis daarover. Hoe los jij dit op? En hoe los jij dat op voor die klanten? En wat nu als ze dat dan heel gemakkelijk daarna bij jou kunnen ontvangen via die korte mini-training uh, online. De tweede tip is dat je dan ook heel gemakkelijk... Uh, kleine oplossingen kan aandragen voor één specifiek probleem. Dus maak het niet meteen heel erg groot, maar één heel klein specifiek probleem waar jij ideale en goede oplossingen voor weet, waarbij zij nog niet eens aan gedacht hadden. Weet je, er zijn zelfs mensen die uh, de gekste dingen online uh, aanbieden als bijvoorbeeld breitips, uh, ofwel uh, mozaïektips. Ofwel uh, spullen die je bij, die bij de action kan halen en dat daar dus allerlei knutseldingen mee gemaakt kunnen worden. Uh, en dat zijn dus huisvrouwen die dit doen. Nou, weet je, als een huisvrouw al kan bedenken hoe die haar klanten kan helpen met iets te maken of te creëren, dan durft te wedden dat jij als ondernemer dat zeker ook kan bedenken binnen jouw dienst of binnen jouw uh, producten die jij verkoopt. Uh, ten tweede is dus dat je vragen kan beantwoorden van hen. Uh, heel erg simpel, jij stelt je open voor uh, dat specifieke onderwerp waar jij het over wil hebben. En laat mensen maar vragen stellen daarover. Die zijn er altijd. En zolang als jij de kennis hebt, is het ook geen probleem. Jij hebt antwoorden en je hebt in noodzaam een expertstatus voor hen verworven. En dan is het aankopen van zo'n online training, een mini training, helemaal niet meer zo'n groot probleem. Nou, de kans dat iemand betaalt voor jouw training, maak je groter als je ook duidelijk hebt hoe je dat gaat aanbieden. Nou, ten eerste zou het bijvoorbeeld kunnen door één op één coaching te geven. Uh, nou ja, dat klinkt allemaal heel fancy, maar gewoon één op één gesprekken voeren of calls te houden. Uh, zodat je één op één, ook heel specifiek één klant, kan helpen. Een andere optie zou natuurlijk zijn dat je een team uh, kan helpen. Dus dat je dus een team bouwt van een aantal klanten, meerdere mensen, die tegelijkertijd uh, iets zouden willen volgen. En dat kunnen ook weer videotrainingen zijn, ofwel uitleg bij dingen, of net een manier waarop jij ze kan aanbieden online. Op die manier uh, geef je dus een groepje mensen dezelfde informatie. Nog een mogelijkheid is, is dat je bijvoorbeeld feedbacksessies geeft op iets. Dus uh, zij hebben het uh, gemaakt of het, uh, het probleem is opgelost op jouw manier die jij ze hebt uh, aangedragen. En toch uh, zijn ze nog aan het worstelen daarmee. Uh, want ze moeten bijvoorbeeld iets op hun website neerzetten en jij weet exact hoe dat moet. Of ze zijn bezig met content creëren voor hun social media en jij weet precies hoe dat moet. Dan kun je ook een feedbacksessie inzetten. Een feedback op van nou heb ik het nou goed gedaan. Uh, kun jij eens kijken wat kan ik nu verbeteren of veranderen. En um, dan noem je dat dus een feedback sessie. Nog een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat je een uh, implementatiesessie met ze doet. Dus dat je dus echt, uh, ze letterlijk bij het handje neemt en zegt van nou, als je nou eerst dit doet en dan dit doet, dus gewoon het stap voor stap voor stap voor stap uitleggen. Een soort van uh, IKEA boekje bij het uh, in elkaar zetten van uh, een kast. Uh, dus stap voor stap uh, implementeren zodat het voor elkaar komt en dat het dus euh, nou ja, tot echt resultaat leidt. En waarbij ze dus niet zelf alles het wiel hoeven uit te vinden, want jij weet het al. En dan als laatste, wat is het nou mogelijk dat je bijvoorbeeld ze opdracht geeft. En dat je zegt, nou, vier keer per maand geef ik je een opdracht. En uh, op die manier houd ik je een beetje accountable. Op die manier uh, verspreid ik het een beetje, hoeft het niet ook in één keer af. En kan ik dat dus op vier momenten, geef ik je een stap, een stuk uitleg hoe je dat in elkaar zet. En dan pak kies jij ja, per stap hoe het verder gaat en zo implementeer je het op die manier. Dus dat zijn eigenlijk vier verschillende mogelijkheden hoe je het in een pakketje verkoopt. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden en interessant hebt gevonden, dat je iets hebt aan deze tips. Tot ziens!